Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met letters, oftewel algebra. We nemen 4a plus 2a. Die 4a bestaat uit 4 maal een a opgeteld. Wat moet ik hier nog bij optellen? 2a, oftewel plus. Die 2a bestaat uit a plus a. En wat zie ik dan? Ik heb 6 a'tjes op een rij die ik bij elkaar optel, oftewel 6a. Dus ik kan zeggen 4a plus 2a is gelijk aan 6a. Die 4a en die 2a dat noemen we termen. En wanneer termen dezelfde letter hebben of dezelfde variabelen dan noemen we dat gelijksoortige termen. Wanneer termen gelijksoortig zijn mag ik ze bij elkaar optellen of van elkaar afhalen. Dus in dit geval 4a plus 2a gelijksoortige termen maakt samen 6a. Dit is een hele belangrijke regel. Gelijksoortige termen, die mag je bij elkaar optellen en je mag ze van elkaar afhalen. Laat ik eens kijken naar 4a plus 2b plus 6a. Ja, wat kan ik hier nu precies mee? Nou, ik zie die 4a en die 6a, ja, dat zijn gelijksoortige termen. Dus die vormen samen 10a. Weet je nog, 4a'tjes plus 6a'tjes, dan heb ik 10a'tjes, oftewel 10a. Ik heb ook nog 2b'tjes. Nou, een B is een ander soort dan een A, dus dit zijn geen gelijksoortige termen. Dus die mag ik ook niet bij elkaar optellen. Dus wat hou ik nu over? Ik heb 10 A'tjes en ik heb nog twee B'tjes. Die 10 A en die 2 B, ja, die kan ik niet bij elkaar optellen. Denk maar aan die aardbei en die banaan. Zonder dat ik de prijs weet, ja, kan ik ze ook niet bij elkaar optellen. Dus ik laat dit gewoon zo staan. Ik heb nog helemaal niks uitgerekend. Maar ik heb hem wel iets simpeler geschreven. En dat simpele schrijven, dat noemen we herleiden. Dus herleiden, zo simpel mogelijk schrijven. Laten we eens kijken naar de opgave 3x plus 11 i plus 6x min 7 i Het eerste wat ik ga doen, ik ga op zoek naar gelijksoortige termen. Ik zie hier 3x, ik zie daar nog plus 6x. Dit zijn gelijksoortige termen, dus die mag ik bij elkaar optellen. Ik vorm samen 9x. Wat heb ik nog meer? Ik zie nog 11 eitjes. Ik heb hier 7 eitjes die ik er van af moet halen. Dus wat hou ik over dat 11 i min 7 i geeft samen 4 i Ik hou over 9x plus 4 i Deze mag ik niet bij elkaar optellen. Dus ik heb hem zo simpel mogelijk geschreven en daarmee herleid. Laten we er nog één doen. 7a plus 4b plus 12. Ik heb 7a. Ik heb vier beetjes en ik heb het getal 12. Ik heb geen gelijksoortige termen. Ze zijn allemaal van een andere soort. Dit betekent dat ik ze ook niet bij elkaar op mag tellen. Hoe noteer ik dat? Nou, dat noteer ik met kan niet kotter Ik kan de expressie niet simpeler schrijven. Hebben we 2 PQ min -3p 3 P plus 3 PQ min 7 Q min P. Nou, wat kunnen we hiermee? Ik zie hier staan 2 PQ'tjes. Ik zie daar staan 3 pq'tjes. En als ik het eens even mijn klappapieren erbij pak, dan zie ik 2 pq, dat is gelijk aan pq plus pq. 3 pq, dat is pq plus pq plus pq. En wanneer ik die bij elkaar optel, hou ik over 5 pq. Immers, dus pq is gelijksoortig met pq. Dus 2 pq plus 3 pq geeft 5 pq. Ik heb hier ook nog min 3p. Heb ik nog meer p'tjes? Ja, helemaal aan het eind staat nog 1. En ik heb min 3p, min 1p, want tussen de min en de p staat eigenlijk een eentje. En dat geeft min 4p. Hou ik nog over min 7q. Ik heb verder geen q. Dus deze zet ik erachter en daarmee heb ik de opgave zo simpel mogelijk geschreven. We zien 9x plus 3 plus 3x kwadraat, min 1, plus 2x. Ik ga op zoek naar gelijksoortige termen. Ik zie 9x, ik zie plus 2x, dat is dezelfde soort. En nu denk je misschien, ja, die x kwadraat. Maar onthoud, heel goed, x kwadraat is niet gelijksoortig met x. We hebben namelijk een ander exponent, de 2, wat ervoor zorgt dat het verschillende soorten zijn. Dus die mag ik niet bij elkaar optellen. 9x plus 2x mag ik wel optellen, dat geeft 11x. Ik heb hier nog het getal 3 en nog het getal min 1, dat geeft samen 2. En ik heb nog de term 3x kwadraat en deze zet ik erachter. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.